Wil je starten als ZZP'er of ben je net gestart, dan zijn er een zestal geldzaken die in mijn ogen superbelangrijk zijn. En die zes die deel ik in deze video. Welkom bij ZWD TV. Mijn naam is Ronnie Overgoor van ZVD-TV. Ik interview ondernemers op mijn YouTube- en podcastkanaal. Uh, en daarnaast deel ik regelmatig uh, mijn eigen tips als het gaat met name om uh, ZZP'er. Er zijn zoveel mensen in Nederland die willen gaan ZZP'en of die net zijn begonnen. En geld, hoe plat het ook klinkt, is daarin gewoon een superbelangrijk aspect waar het ook heel vaak misgaat. Daarom in deze video zes geldtips. En we beginnen met de eerste en dat is in mijn ogen ook meteen de belangrijkste en een obligate, maar ik zeg hem toch, zorg dat je betalende klanten hebt. Er zijn zoveel mensen die aan het nadenken zijn over zzp'en of ondernemen of daarmee willen beginnen en het belangrijkste vergeten. Namelijk heb ik klanten die willen betalen voor mijn producten of diensten. En dat is niet je vader of je moeder of je broer of je zus of je maat. Dat zijn geen friends en family. Nee, dat zijn vreemde mensen die waarde zien in wat jij te bieden hebt. Of dat nou een product is of een dienst is, heb jij betalende klant. Dat is het eerste wat je moet checken, zodra je dat hebt, ben je los. Dat is de eerste geldtip. De tweede geldtip, zorg dat je businessmodel klopt um, en dat wil niet zeggen dat jij waanzinnige rapporten moet schrijven maar het hele simpele feit dat je meer moet verdienen dan dat eruit gaat dat wordt nog wel eens vergeten het is niet zo dat als jij een youtube kanaal start met de 300 kijkers dat je dan meteen binnenloopt op de advertentie inkomsten um, het is niet zo dat als jij een winkel opent in een rustig straatje en je verkoopt zes zakken pasta uh, per week dat je dan je huur kan betalen laat staan dat je daar uh, een redelijk inkomen mee kan verdienen. Uh, dat wil niet zeggen dat je geen succesvol winkeltje kan starten overigens, maar wat je wel moet doen en dat is mijn tweede tip, zorg dat je dat businessmodel één keer heel simpel uittekent. Wat is de omzet die je ga draaien? Wat zijn de kosten uh, die ik daarvoor moet maken? <tus> wat wil ik er aan overhouden? En dan ook nog eens een keer de belastingdienst die langskomt en dan wil ik ook nog een net salaris aan overhouden. Doe die rekensom eerlijk voordat je gaat starten. Dat is tip 2. Tip 3 als het om geldzaken gaat en dat is er eentje die in ieder geval mij veel rust geeft is zorg dat je buffert. Oftewel als je gaat starten met zzp'en werk je de schompes en zorg dat je eigenlijk meer verdient dan dat je nodig hebt. En op die manier creëer je een buffer dat mocht het een keer een slechtere periode zijn en we kennen allemaal de periodes en die kunnen soms verdomd lang duren ook nog, dan is het heel erg prettig als je een buffer hebt want je hebt natuurlijk geen vaste baan. Je hebt niet iemand die netjes elke maand uh, je salaris maakt. Nee, je moet het overmaken. Je moet het allemaal zelf verdienen. En het gaat niet altijd even goed. Dus zorg dat je zo snel mogelijk... Ik, toen ik begon met ZZP heb ik tegen mezelf gezegd, ik wil zo snel mogelijk een jaar lang vooruit kunnen. <clears throat> dus moment dat alle financiële kranen dicht gaan, dan moet ik eigenlijk minimaal een jaar lang vooruit kunnen. En dat schept bij mij in ieder geval een hele hoop... Rust. Dus zorg dat je een financiële buffer creëert. Dat is mijn derde tip. De vierde tip alweer: zorg dat je facturen betaald krijgt. En um, dat, dan denk je van ja, de natuurlijk krijgt. Nou, dat heeft een aantal dingen te maken. Om te beginnen, zorg dat je je werk verdomde goed doet. Dus zorg dat klanten super blij zijn met wat je doet, want daarom betalen uh, klanten hun facturen netjes. <tus> zorg dat je een relatie hebt met die klanten. Uh, of het nou consumenten zijn die je spullen kopen, of het zijn als je business to business werkt, zijn het misschien een kleiner aantal klanten, maar zorg dat ze je kennen en zorg dat je een contactpersoon hebt, zorg dat je een relatie hebt uh, en zorg dat je daarmee kan communiceren. Want, en dat is mijn ervaring, heb, ik heb eigenlijk in al die jaren dat ik dagvoorzitter was, al die facturen die ik heb verstuurd, eigenlijk nog nooit uh, iets van gezeik gehad met het betalen van facturen. Wat er wel eens gebeurde, is dat het niet betaald werd, omdat het ergens in de molen bleef hangen of een omdat het, weet ik veel, vergeten was. Stuur dan niet meteen een officiële herinnering. Geachte hier, mevrouw, bij deze herinnering. Nee, bel je opdrachtgever even. Of bel even naar het bedrijf zelf. En in, in mijn geval, in bijna alle gevallen, eigenlijk in alle gevallen, bleek er iets mis te zijn. En was het, oh jee, sorry, en we maken het meteen over. En de volgende dag had ik mijn geld binnen. Dus zorg dat je van die facturen en facturatie, dat je dat zorgvuldig doet. Doe je werk goed, zorg dat je een persoonlijk contact hebt. En stuur niet meteen formele herinneringen als er eens een keer niet betaald wordt. Als jij werk goed hebt gedaan en het is gewoon een normale klant... dan, dan wil hij echt wel betalen en dan is er waarschijnlijk iets anders mis. De vijfde tip is... Um Wordt geen vijand van de Belastingdienst. En we kunnen allemaal vloeken op de Belastingdienst. Oh, er komt de blauwe envelop. Maar we moeten nou eenmaal belasting betalen. En je kan dat lopen ontkennen. Als on ik heb nog steeds ZZP'ers ontmoet die op een gegeven moment dik in de shit kwamen omdat ze btw moesten betalen. Ja, natuurlijk. Als jij, uh, als jij 1000 euro omzet en je factureert, ja, dan betaalt het land 1210 euro. Dat zit namelijk 21% in mijn geval. Zit daar btw bovenop. Uh, alleen die 21% btw, die moet ik wel afstaan aan. De Belastingdienst, zo werkt het principe nou eenmaal. Je kan ze ook bellen, je kan met ze praten um, en nogmaals. Ik ben geen expert maar zorg dat je je boekhouding, dat je die wel netjes op orde hebt. Dus als je gaat starten als ZZP, je hebt inmiddels van alle hand eenvoudige pakketjes waar je je dagelijkse administratie in kan doen. Waar je factuurtjes kan opmaken en kan versturen. Maar als je zegt van jongens als het gaat om aangifte of nou inkomstenbelasting is vanuit je eenmanszaak. Of je moet straks vanuit een BV gaan werken en je krijgt andere soorten belastingen. En je vindt dat ingewikkeld. Zoals in mijn geval, uh, huur dan een boekhouder in die jou snapt en die jou lekker ligt en zorg dat je daarmee samenwerkt zodat diegene uh, jouw belasting uh, doet. Uh, dus zorg dat je je belastingspullen en je boekhouding, dat je die, hoe saai ook, uh, maar zorg wel dat je die netjes op orde hebt, want het werkt nou eenmaal zoals het werkt. En de laatste tip en dat is eigenlijk een shout out naar een ander uh, YouTube kanaal. En dat heeft te maken met uh, die boekhouding en boekhoudtips, maar met name ook belastingtips en financiële tips. Ik heb er je nu maar een paar gegeven vanuit mijn eigen ervaring die ik belangrijk vind. Maar als je nou met hele praktische uh, problemen zit van hoe doe ik nou een belastingaangifte, wat hou ik nou bruto netto over? Uh, allemaal van dat soort praktische vragen. Ga dan eens kijken naar het YouTube kanaal van Marian Heemskerk, The Happy Financial. Uh, die, die, die, die maakt waanzinnig veel uh, video's allemaal korte video's praktische video's met waanzinnig veel tips en tricks uh, dus bij deze absoluut een shout out naar haar uh, youtube kanaal bij deze ook een link naar haar youtube kanaal uh, toe uh, dit waren mijn zes tips ik hoop dat je een beetje geholpen hebben en het allerbelangrijkste wat ik wil zeggen is dat het gaat niet om geld in het leven tenminste wat mij betreft gaat het niet om geld uh, in het leven maar als ondernemer moet je geldzaken wel goed op orde hebben. Uh, want anders dan moet je een hobby gaan uitoefenen. Dat kan ook, maar dan moet je je inkomsten ergens anders vandaan halen. Maar als je als ZZP'er aan de slag wil, of als ondernemer aan de slag wil... dan is geld gewoon een ding wat je verdomde goed moet regelen. Dus doe dat zorgvuldig. En bovenal heb heel veel plezier met ondernemen. Dankjewel voor het kijken. en uh, Vind je dit nou interessante video's? Ik maak er regelmatig uh, andere over van alle hand onderwerpen als het gaat om ZZP'er. Starten met ZZP'er, groeien als ZZP'er... Ik heb verschillende video's al gemaakt. Vind je die nou leuk? Blijf even hangen. Over drie seconden krijg je een link naar de hele playlist te zien. Dankjewel voor het kijken voor nu en heel veel succes met ondernemen. Hoi!